Miriam heeft autisme. Wat kan ze doen? Dit is Miriam. Miriam woont samen met haar ouders. Miriam leest graag boeken. Ze leest alleen maar boeken over vlinders. Miriam houdt van vlinders. Miriam gaat naar school. Miriam voelt zich vaak alleen. Miriam vindt het niet leuk op school. Miriam vindt het moeilijk om vrienden te maken en is vaak alleen. Ze begrijpt grapjes van andere kinderen niet. Miriam weet soms niet wat andere kinderen willen. Ze denkt dat andere kinderen haar ook niet begrijpen. Miriam voelt zich soms anders dan andere kinderen. Miriam vindt leren moeilijk. De kinderen in de klas van Miriam maken veel geluid. Soms praten de kinderen allemaal tegelijk. Het hoofd van Miriam is snel vol. Miriam heeft er last van. Miriam doet haar best. Toch kan ze niet goed luisteren in de les. Miriam wordt snel boos als ze dingen niet begrijpt. De ouders van Miriam zoeken hulp. De vader van Miriam belt de huisarts en maakt een afspraak. De huisarts praat met Miriam en haar ouders. Hij zegt dat Miriam hulp nodig heeft. De huisarts stuurt Miriam door naar de psycholoog. De huisarts en de gemeente kunnen hulp regelen voor kinderen. Een kind mag altijd iemand meenemen naar een afspraak. Iemand die het kind vertrouwt. Miriam en haar ouders gaan naar de psycholoog. Een psycholoog helpt kinderen door met ze te praten. Zij weet veel over kinderen en hoe kinderen zich voelen. Als je niet in het Nederlands wilt praten, dan kan je vragen om een tolk. Een tolk helpt met vertalen. Miriam gaat eerst kennis maken met de psycholoog. Dan doet de psycholoog onderzoek. Ze stelt vragen aan Miriam en haar ouders. Om te kijken welk probleem Miriam heeft. Daarna gaat de psycholoog Miriam helpen. Miriam hoort dat ze autisme heeft. De psycholoog vertelt dat Miriam autisme heeft. Alle kinderen met autisme zijn verschillend. Sommige kinderen met autisme vinden het moeilijk als dingen veranderen. Bijvoorbeeld als een les niet doorgaat. En sommige kinderen zijn heel erg bezig met één ding. Miriam houdt bijvoorbeeld heel veel van vlinders en kan soms snel boos worden. Er zijn meer kinderen met autisme in de wereld. Je wordt geboren met autisme. Leren omgaan met autisme. Je hebt je hele leven autisme. Je kunt wel leren om er minder last van te hebben. De psycholoog vertelt de ouders van Miriam wat autisme is. Ook leren de ouders van Miriam wat ze kunnen doen om haar te helpen. Het is fijn voor Miriam als ze elke dag hetzelfde kan doen, op dezelfde tijd. Een vaste planning helpt. De ouders van Miriam begrijpen haar nu beter. Miriam krijgt hulp. Miriam oefent samen met de psycholoog. Zo leert ze wat autisme is. Miriam krijgt ook tips van de psycholoog. Miriam krijgt ook hulp op school. De leraar helpt Miriam. Hij vertelt in de klas over autisme. Daarna kijkt Miriam samen met haar klas een filmpje over autisme. Het filmpje laat zien wat autisme is. De kinderen in de klas begrijpen nu wat autisme is. In de klas is het nu rustiger. Miriam kan beter luisteren naar de leraar. Miriam is blij. Miriam vindt sommige dingen nog steeds een beetje moeilijk. Maar Miriam snapt nu waarom dat moeilijk is. Haar klasgenoten en ouders begrijpen Miriam nu beter. Iedereen doet zijn best om Miriam te helpen. Miriam heeft een nieuwe vriendin. Miriam is blij.